Welkom, in deze video gaan we kijken naar getallen. Niet zomaar getallen, nee, negatieve getallen. Negatieve getallen lijken in het begin een beetje raar. En je weet niet zo goed wat ze nu precies betekenen. Maar geen paniek, dat komt helemaal goed. Laten we eerst eens starten met positieve getallen. En dan met gehele positieve getallen, om precies te zijn. De gehele positieve getallen, die ken je al. Dit zijn de getallen die je als kind al hebt geleerd. Beginnende bij 0, dan 1, dan 2, dan 3, vervolgens 4. En zo kunnen we oneindig lang doorgaan. Niet schrikken van het rare tekentje, want dat soort van, uh, ja wat is het, een liggend achtje, betekent gewoon oneindig. Oneindig veel positieve getallen... Dat zijn er natuurlijk heel veel. Maar zelfs wanneer oneindig veel een hoeveelheid zou zijn, zou dit nog maar de helft van alle getallen zijn. Er ligt namelijk nog een hele wereld aan getallen verborgen aan de linkerkant van de nul. Wanneer we de nul beschouwen als het midden van alle getallen die we kennen, dan liggen aan de rechterkant van de nul alle positieve getallen, en aan de linkerkant liggen dan de getallen die we negatieve getallen noemen. De 0 scheidt de positieve van de negatieve getallen. En de 0 die werkt als een soort van spiegel. De getallen die we aan de rechterkant van de 0 zien, die zien we ook aan de linkerkant van de 0. Het enige verschil is dat er nu een minteken voor die getallen staat. Wanneer iets negatief is, dan zetten we er een min voor. Als iets positief is, dan zetten we er een plus... Nee, we zetten er geen plus voor. Maar dat zouden we wel kunnen doen. Positief geven we namelijk aan met plus. Maar we hebben binnen de wiskunde de afspraak gemaakt dat als er geen teken, dus geen plus of min, voor een getal staat, dan is het getal positief. Gelukkig maar. Want stel je eens voor dat je voor elk positief getal een plus zou moeten zetten. Binnen de wiskunde zijn we constant getallen met elkaar aan het vergelijken. We hebben er zelfs speciale tekentjes voor. Wanneer twee getallen gelijk zijn, zetten we er een is-teken tussen. Het is-teken betekent dan ook niet alleen maar is, maar het staat voor is gelijk aan. Wanneer een getal kleiner is dan een ander getal, kunnen we dat aangeven met een soort van haakje. Een haakje met de punt naar links. Bijvoorbeeld het getal 2 is kleiner dan het getal 5. En wanneer een getal groter is dan een ander getal, gebruiken we een soortgelijk haakje, maar dan met de punt naar rechts. Zo is 5 groter dan 2. Hoe hou je die tekentjes voor groter en kleiner nu uit elkaar? Ik kijk altijd van welke ik een k kan maken. Dit is dan de k van kleiner. Oké, okay, we kennen nu de tekentjes. Maar hoe zit het nu met de getallen min 5 en min 2? Ik zal alvast verklappen dat min 5 kleiner is dan min 2. En ik zal je zo laten zien waarom dat zo is. We gaan weer terug naar onze getallenlijn. We zetten er een paar extra getallen bij. De 0 nemen we weer als midden. En als we nu naar rechts gaan, dan worden de getallen steeds groter. Gaan we naar links, dan worden de getallen kleiner. Laten we nog eens kijken naar onze 2 en 5. Als ik van 2 naar 5 ga, dan worden de getallen groter. Dit houdt in dat 2 kleiner is dan 5. Andersom geldt dat als ik van 5 naar 2 ga, dan worden de getallen kleiner. Oftewel, 5 is groter dan 2. Is het nu tijd om naar min 5 en min 2 te kijken? Was die min 5 nu groter of kleiner dan min 2? Laten we die min 5 en die min 2 maar eens op de getallenlijn zetten. We zien nu dat als we van min 5 naar min 2 gaan, dan gaan we naar rechts. Oftewel, de getallen worden groter. Maar dan kan het niet anders zijn dan dat min 5 kleiner is dan min 2. Als we de 0 maar even als het midden nemen, dan delen we de getallenlijn op in twee delen. Aan de rechterkant hebben we de getallen die groter zijn dan 0. En aan de linkerkant hebben we getallen die kleiner zijn dan 0. Maar kleiner dan 0, wat is dat nu precies? 0 is toch niks? En wat is nu minder dan niks? Toch bestaat er zoiets als kleiner dan 0. Gelukkig geldt dit niet voor proefwerkcijfers. Deze zijn altijd groter dan 0 en zelfs groter dan 1. Maar waar zien we ze dan wel? Je hebt vast wel eens in een lift gestaan. Wanneer je in de lift staat, moet je een knopje indrukken om naar de gewenste etage te gaan. Stap je op de begane grond in, dat noemen ze dat ook wel de 0 etage. Je ziet ook knopjes met daarop min 1, min 2 en misschien nog wel verder. Waar brengen deze knopjes je naartoe? Nou, als je op het knopje 2 drukt, dan ga je omhoog. Dan ga je naar de tweede etage. Het knopje min 2 brengt je omlaag naar bijvoorbeeld een kelder of een parkeergarage. Negatieve getallen ja, die zijn natuurlijk niet alleen maar uitgevonden voor liftknopjes. Je ziet ze op veel meer plekken. Bijvoorbeeld op een thermometer. Zo kan een thermometer 35 graden Celsius aangeven. Je weet dat het dan lekker warm weer is en dat je moet genieten van het zonnetje. De thermometer kan ook temperaturen aangeven onder nul. Wanneer de temperatuur onder de 0 graden Celsius is, dan vriest het. En als die thermometer een aantal dagen min 15 graden aangeeft, is de kans groot dat je het ijs op kunt om te gaan schaatsen. Dus net als in de wiskunde betekent een negatief getal hier een getal die kleiner is dan 0. En omdat we het over graden Celsius hebben, houdt dit in dat water dan bevriest. Er zijn ook plekken waar je liever geen negatieve getallen ziet. Bijvoorbeeld op je bankrekening. Wanneer het bedrag op jouw rekening positief is, betekent dat jij dat geld op de bank hebt staan. Oftewel, het is jouw geld. Je bewaart het alleen niet thuis. Wanneer je nu niet goed op je geld let en je geeft meer geld uit dan op jouw bankrekening staat, dan komt er een minnetje voor het bedrag te staan. En bij veel banken kleurt het bedrag dan ook nog eens rood. We noemen dit dan ook wel rood staan. En wanneer je rood staat, oftewel het bedrag op jouw rekening is negatief, dan heb je een negatief saldo. Dit betekent dat je op dat moment een schuld hebt bij de bank, en dat je deze terug moet betalen. Dit zijn een aantal voorbeelden van negatieve getallen in de dagelijkse praktijk. Zoals je hebt gezien zijn negatieve getallen ook maar gewoon getallen. Omdat het gewoon getallen zijn kunnen we er ook mee rekenen. En in een volgende video zal ik jullie laten zien hoe je met deze negatieve getallen kunt rekenen. Met deze voorbeelden van negatieve getallen zijn we aan het einde gekomen van deze video. Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat dan even een reactie achter. Voor nu, bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.